Het is dus vandaag zaterdag, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. De Piristamos. Chino en Boris. Broontje en Blondie die staan samen in de Stadmolen. Ik ga even bij hen opletten, want ik weet niet precies hoe ze het tegen elkaar doen. Je weet wel dat ze elkaar best aardig vinden. Vanmiddag heb ik les van Roos Dijssen, die komt hierheen. Maar nu ga ik eerst uh, de paarden gewoon... Ruis halen en dan smiddags middags halen ze eruit en s'avonds ga ik dan rijden. Zaterdagochtend en dat alles op het strand. Het is goed voor me om te gaan. Wij gaan onze voetjes uh, eventjes. Zorgen. Het is goed voor de bloedsomloop. Zo, maar Ellis weet nooit wat ze moet, want dan is er geen bal. Maar als niet op. Nu weet ze het al. Alice is klaar met zwemmen en wij gaan nu Tess ophalen. Ik ben gisteren vergeten om af te sluiten. Ik zit samen met moeders in de auto. Um, dat, ik wou nog even vertellen dat ik naar huis toe ging en dat ik huiswerk ging maken en ging koken. En nu ga ik... Nou, en gisteren heb je natuurlijk ook helemaal les gehad van Roos Dijssel. Ja. Een lange les, veel geleerd denk ik ook. Ja. En dan krijgen jullie daar een aparte video van. Het is vandaag zaterdag. Super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe week. Zo, nee, het is vandaag zondag. Het is vandaag zondag. We hebben gisteren natuurlijk ook al gefilmd. Oh, haha. Ik zit in mijn hoofd met zaterdag. Ik weet ook niet waarom. Maar goed, dat is beter. Sorry. Nee. Um, ik heb gisteren dan waarschijnlijk al gezegd dat. Ja, dat heb ik al verteld. Nou, het zondag vandaag. Misschien kun je zondag even opnieuw opnemen. Want je hebt nu heel veel gezegd om maar iets te zeggen. Het is vandaag zondag. Wij zijn onderweg naar de menees toe. Ik heb net de live chat gedaan. Daarna hebben we middag gegeten. En nu gaan we naar. Falto? Ik ga Boris rijden en Boris samen met Chino loszetten, Blondie in de stapmode zetten. Wat ga jij vandaag doen? Ik ga Rootje rijden. Ik kan daarna uitstappen samen met Blondie. Anders is Blondie alleen. Ik vind het zo net zo leuk. En meer ga ik ja, Ik heb vanmorgen even gewerkt. En ik denk dat ik vanmiddag even iets aan de was ga doen. Ze is staat op de plafond, zo ongeveer. Dus en, mijn, ja. en Rick die is weer thuis gekomen een uh, wat langere tijd dus ik ga even de tijd met een besteden mama gaat gas geven <laughs> oh, ik heb van roos thuis een, een oefening gekregen dat ik uh, goed moet rechtop moet blijven zitten in de auto ook als mama gas geeft dus dan niet naar achter toe te gaan, maar gewoon rechtop te blijven zitten. En mee zitten. meezitten. Ik wil iedere snelheid die verplicht is. Ik trek alleen sneller op. Ja. Dus normaal doe ik altijd heel langzaam optrekken. Maar nu doe ik heel snel optrekken. In één keer. En, en dan moet je mee zitten met de beweging. Ja. Ik heb wel het voordeel dat deze auto heel stabiel is, waardoor ik het minder erg voel. Maar ja, ik dacht ik ga mijn hoofd filmen, want mijn hoofd ziet er meestal echt uit. Halleluja! Oh, hij filmde mijn video, dat was heel Ik zit inmiddels op Boris en we zijn gewoon in Er staan hier balkjes en de stronnen. Ik heb balkjes hergelegd. En het is anders de stronnen. En ik ga met Boris balkjes drapen. En misschien wel weer de grondjes in om te kijken. En we gaan kijken hoe vandaag de dingen die Christen van Booth hebben geleerd. Nou, dan mag je al beginnen met je benen. En recht zitten. Nee, je moest je voeten beter in de beugel en je hak iets naar buiten draaien moest je. Naar buiten. Ja! Daar word ik dan wel weer blij van. Een kind keertje gewoon recht in de plaats van als ja. piepel En dan? <laughs> nou, zit je al recht? Wow. Mm, not really. nog een klein spruisje, zo een klein kruisje gesprongen. Vrouw gaat nu uitstappen met Blondie, want die is vrij vandaag, dus die mag in de molen. Volgens mij is ze jeuk. En Tess is nog even met Boris en Caro bezig. Nee, en Panini, ik weet het ook niet. Maar dat horen jullie straks wel. Ik zit inmiddels op Corona. Ik heb best lang gestapt en het regent nu. Ik heb ook al stukjes galoppeerd. Ik ben nu aan het wachten tot het weer koud gaat regenen. Ga ik een regen TikTok opnemen. Nou, je ziet het wel regenen, maar niet heel erg. Ik heb een lange jas aan, omdat ik het anders koud krijg of nat wordt en daar heb ik geen zin in. Kijk, precies, hier je het nu wel, ja. Rain on me, me. Ja, precies dat. Het zijn er nu allemaal water op zo meteen. Van, ja, het begint weer te regenen. Dus ik ga een TikTok maken. Die hebben jullie als goed zo al gezien op mijn uh, TikTok pagina. Want ik ga hem volgens mij woensdag of ik ga hem dinsdag online zetten. Ja, het is nacht dinsdag. Dus uh, even kijken. Ook zit inmiddels een auto. Ik ben een soort van droog overgekomen. De TikTok is gelukt. Wij zijn nu onderweg naar huis toe. Gaan we even avondeten in bad en naar bed, want ik ben best wel moe nu. Mm, dan zie ik jullie morgen weer, morgen is het woensdag. En stap. Let op, galop. Goed zo, je jongen. Brave knul. Braav. Voorwaarts! Goed! Voorwaarts! En oh. Nou, jeugdige iets. Anders gaat het gelijk galopperen. Nou ja, eigenlijk moet ik het er nu terug roepen. Maar Ons Quincy is wel beter voor een paard, maar Verona en ik zijn allebei oud. Dus we hoeven niet zoveel meer. Meer, meer, kom maar. Ga eens door, kom. Hop, hop, hop, hop, hop. Oké, okay, dat is iets te enthousiast. Kom maar. Kom meer, kom maar. En ho. Oh. Rustig, ho. Oh. goed zo. En nu de andere kant. Goed zo, paard, een beetje meer, kom maar. Meer, meer, kom. Kom, hop, hop, hop. Juist, goed zo. Even de beentjes optillen. Met ik ook mijn benen optillen. Goed zo, kom maar. Goed zo, vrouwtje. En let op, ga op. Goed zo. En allemaal groene dingetjes in beeld. Ik weet niet wat het is. Braaf hoor, en meer, kom maar. Hop, kom, hop, kom. Het is vandaag vrijdag. Ik ben hier samen met Blondie. Het is vandaag de laatste dag van de week. Ik ben heel enthousiast aan het doen, ik ben echt bang dat iemand binnenkomt. Maar dat komt wel goed. Uh, ik heb een cap op, want ik ga zo Boris rijden. Uh, Blondie heeft vandaag vrij vrouwtje. Die wordt vandaag gelogeerd. Ik hoop mijn moeder daar een klein stuk van heeft gefilmd. En anders, ja dan niet. Um, ik ga nu Blondie en Vrona in de molen zetten, dat Vrona alvast gewoon instappen. En dat Blondie ook even wat de beweging heeft gehad vandaag. Dan ga ik Boris opzadelen en rijden. Ik ga in de les, dus daar kan ik niets van filmen, dus alvast het spijt me. Ik ga nu heel snel paardjes in de molen zetten. Boris, zadelen, Dan zie ik nu zo. Het ging echt super goed, echt, echt, echt heel goed. Ik ben echt super trots op hem. Ik heb het laatste stukje overgegeven, zo naar zadel gereden. Samen met Kijk, Dat is wel heel erg leuk. Blondie en Frontje staan weer in de stadmolen samen. Morgen is er een nieuwe dag, nieuwe kansen. Nee, morgen is een nieuwe dag. Mag er een. Ik heb Blondie en Frontje uit de stadmolen gehaald, het licht uitgezet. Ik ga nu Boris en Tino uit de stadmolen zo uit de peddel halen. Super leuk dat jullie hebben gekeken naar deze video. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Abonneer op ons kanaal. En klik op belletje als je het toch bezig bent. En zie ik jullie heel graag morgen weer bij een nieuwe zondagvideo. Doei Zien Zie je, zeg je ook. Doei. Doei.